Dus dat zijn allemaal essen en dan verderop, dan ja, verderop uh, heb je grote wordt, uh, wordt het uh, billiger. Oh, mag oh. ook? Ja, ja en ik dacht ook nog verder populierig. Durenstreek, die gaan we het, vanaf 30 september gaan we die doen. Klopt. En die worden, uh, dat wordt een hele uh, opleidingsroute, uh, route wordt er voor uh, geregeld. Ja. je dit stukje ook mee pakken. Die, ja. maar, maar ik, zei... ik denk dat we dan bij de bewoners door de bus gewoon van tevoren even een briefje door de brievenbus moeten moeten doen. Ja.